Wat ben je aan doen, mama? Deze vindt het uitvoeren, papa. het? Nee, nee. nee. Bij duizend duimpjes omhoog op deze video scheer ik mijn hoofdkaal. Mama lust wel. Papa nee. heb ook gedronken. Nee? Mama ook zo stoer. Als je kind een smoothie voor je maakt van afgepeigerde peer, dan drink je die. Papa! papa. Mama, Brian en Berber, dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein. Nieuwe dag, nieuwe kansen, goeiedag. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een familie-romein.nl vlog. Wat gaan we vandaag doen? Genoeg, genoeg te doen op de planning. En ja, jullie gaan het allemaal zien, hou ons gewoon in de gaten vandaag. Ja, maar haar zit voor geen meter. Ik ben in de auto. Het is 9 uur pas in de ochtend. En ik ga even wat dingen doen. Ik moet even wat mensen helpen. En daarna ga ik naar huis. En dan ga ik ons weer verder aanmelden als influencer voor meerdere platformen. Uh, wij kunnen als familie Romein reclame gaan maken uh, voor bepaalde producten. Zo heb ik gisteren een aanvraag gedaan voor een bedrijf dat fotoafbeeldingen op uh, ja, Squares drukt. En dit als herinnering uh, aan je geven. Dat bedrijf wordt misschien onze partner. Ja, ik, ik ben heel benieuwd of dat uh, allemaal op zijn gang gaat. Of dat gaat lopen. Ik zit in de auto. De kinderen zijn lekker thuis. Ze uh, zijn net wakker zelfs. Brian sliep nog toen ik wegging. Dus. Ja, heerlijk, heerlijk. Nog een paar... Nog een week vakantie hierna. Na dit weekend nog een week vakantie. Heerlijk. Dus voor jullie is het 1 september. Voor mij is het uh, vandaag uh, 19 augustus. En ik ben helemaal klaar voor een frisse nieuwe dag op onze vlog. Jullie zien het, mijn haar dat zit alsof ik uit een of andere B-movie kom. Een cartoon ben. We gaan eens kijken, want op de heenweg dat ik hierheen ging, zag ik buurman Jan staan. En buurman Jan is onze buurman, zoals het woord al zegt. Maar die man die is gewoon helemaal compleet leuk. En die staat iets verder op de mint hier. Dus ik ben benieuwd of ik hem zo nog tegenkom. En dat hij even zwaait naar jullie als kijkers. Hè, nou... Groen, ik wil door. Wat een verkeer zeg je? <lacht> Zo, we zijn weer thuis aangekomen. Mijn haar zit nog steeds alsof ik door de centrifuge ben gehaald. We gaan eens de deur openmaken aangezien dat weer niet voor mij wordt gedaan. Vroeger was er nog een kind of een vrouw die netjes voor mij opstond. En Lief de deur opendeed. En ik heb te vroeg gehaald. Doe maar open. Ja. Goedemorgen. Mag ik binnenkomen? Ik mag, ik binnenkomen. mag binnenkomen. Hey! Ik zit de TV te bouwen. Wat zit je te doen? Ik zet de tv vast. techniek te bouwen. Hallo papa! Hallo Berber. Ik mag een heel Ik mag een heel goed geheel. Ik ben over een uurtje? Over een uurtje. Dat is wel leuk, toch Berger? <middels> Papa gaat weer aan het werk. Wat je wel kan doen, is dus even gaan aanklikken. Nee, dame polen op. Ja. Ja. Ze hebben alleen een banaan gepakt, wat ze niet hebben gevraagd. Papa? Ja? Mag nee, ja. ik nee, water? Wil jij water? Ja, we moeten dus weer de kastdeur netjes in het slotje doen. Want ze zitten toch stiekem dingen te doen. Hoe vinden jullie eigenlijk mijn haar? Laat het even weten hieronder in de reacties. Ik vind het een beetje à la cartoon stijl. Ze geven Zeg even hallo iedereen. Hallo, oh, goedemorgen van Goedemorgen, het is bijna middag. Ja, nou, laten eens de smoothie proeven Ze hebben een heerlijke smoothie gemaakt Lekker Moet je niet aan benen komen zo'n smoothie drinken Lekker hoor En wat zei jij Brian? We gaan samen een boekje kijken Waarom ben jij nog in pyjama? Oh, dat ik geen leven Kijk eens Wat wil je laten zien? Kijk hier Minecraft. Nice ja, cool. Het varken. Daar de huisjes en zo. Zullen wij samen Minecraft spelen? Ja. Dat we eens een keer gaan streamen. Ja. Dan dus gaan we een filmpje maken. Dan gaan ze mensen live kijken. Ja. Uh, en dan komt ze weer. Oh nee, ik heb genoeg smoothie op. Geef maar mama. Vind mama hey. lekker. Mama, dat dat ik het smoothie. Jij houdt toch van smoothies? Ja. Vooral door je dochter gemaakt. Mama lust wel. Papa nee. heb ook gedronken. Mama ook zo stoer. Als je kind een smoothie voor je maakt van afgepeigerde peer, dan drink je die. Dus banaan. Ook goed. Banaan, nee. lekker. Lekker, banaan. Hij was heerlijk. Ja, dan drink je toch op, papa? Nee, nee, nee. Ik zit vol. Ik hoef alleen maar te eten zo, want anders heb ik geen plek meer voor mijn lunch. Nee, dit is. Zit jij te lachen? Zeg het hier. De ik op. Hier is Smoothie. Doe de Smoothie maar in de keuken zetten. De Smoothie is klaar. Ja, dat het wel in de fris, want het is Smoothie-ijsje. Wat deden jullie in de slaapkamer? We in weer. berber. De... Jij komt eruit. En knijp jij eens niet? <tongueen> Potje aan dikke middag. Ze is zo binnenkant. Ik ga de groetjes van mevrouw N. Oh. Mevrouw N. Neus. Ah! Papa. Papa? Ja. Ze zit zo aan de binnenkant van de tv eruit. Ja, misschien wel. Denk je dat hij zo eruit ziet? Ja. Dan ziet hij zo eruit. Zeg jij tegen de kijkers? Niks van de zeefie. Zeg jij zeefie, papa? Papa, wat zeg jij tegen de kijkers? Je filmt niet goed. Wat zeg jij tegen de kijkers? Wat ik moet zeggen tegen de kijkers? Ja? Goedemiddag allemaal, goeie dag allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. De al was er. Ja, kunnen we weer naar buiten kijken? Hè? Kunnen we weer naar buiten kijken? Ik moet even binnen voor de Ik heb al hoogtevrees op een natte krant. We staan op zo'n ladder. Half drie. Half drie. Half drie. Het is chill momentjes. En daar hebben we welke nog meer. Welke wat nog meer? Bye bye. Wat ben je aan het doen daarvan? Nee, leu nee, nee, Ben Wat wil je dat doen, mama? Even klinkt u het uit, papa. Opvindt het? Nee, o, Ga maar even naar mama, nu. <lacht> dat is niet grappig. Jij bent papa. <lacht> ja, dat weet ik nu 100% zeker. <lacht> en gewoon doorfilmen ook, hè. Bloeper van de maand. Ja, oren, oren zijn weg. <tos> ja, oren zijn weg. Waar? Waar? Niet in mijn Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Dat Waar? niet Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? we vanavond eten. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Ja, want ik heb al een eigen leg. Dus wat eten we dan? Ik ben Pannenkoeken. Wat zei je mama? Ik weet niet wat hij wilde eten. Wat wil jij pannenkoeken? Nou, dan eten jullie pannenkoeken. eten met z'n allen pannenkoeken. Maar dan mag jij ze dit keer lekker bakken. Ik niet, nog een keer. Er moet weer eens een nieuw pannetje komen. Nee. nee ik kan, ja. Wil je prinses zijn? Nee. Doe maar eens aan. Nee, kan dat niet. Dat is ook voor een popje. Nee, die is allemaal... en dan moet mama. Oh nee, ik zie het. Dan moet mama je even helpen. Dat <grijg> is niet voor een popje. Dit <grijg> is een popje. Ja, Berber is sowieso een popje, ja. Ik wil wel een deal gaan sluiten met de kijkers. Bij duizend duimpjes omhoog op deze video scheer ik mijn hoofdkaal. Nee. <laughs> Waarom niet? Nee, jij hebt een gedaan. Ja, na twee weken mocht ik het doen. Het is al lang twee weken voorbij, Priscilla. Nee. Als er duizend duimpjes op deze video komen. Nee. Ja, als er duizend duimpjes op deze nee. video Ja, echt. Nee. ik mijn koud. Nee. Ja, <laughs> dan kan jij toch niks aan doen. Maar het dan het wordt koud, dan ga je weer altijd lopen klagen dat je koud hebt. Ik scherm mijn kopkaal dan. Nee. Ja. Nou, geef die duimpjes dan. dan. Nee. Ja. Dat wordt leuk. Als jullie nou de duimpjes geven, scher ik gewoon mijn kopkaal. Nee. En dan komt het mijn afspraak naast. Kijk eens hoe mooi berber is. Jij mag nooit kaal. Papa wel, hè? Nee. Papa's hoofd mag wel. Ze is helemaal verliefd op mijn haar. Het zit er ook wel goddelijk over. Nee, het nah, mag het wel af, hè? Kaal, kaal. kaal, kaal. Nee, laa wow. na. Oké, okay, nou laten we het aan de kijkers vragen. Oké, okay, ik beloof nog niks. Ook niet bij 1000 duimpjes. Dat had wel leuk geweest als het mocht, maar het mag niet van mijn bij? Uh, <lacht> <lacht> laat even weten wat jullie leuk vinden. Dit lange haar of helemaal kaal. Oh, ik word weer gemarteld. Vliegende berber. Super berber! Super berber! Armen wijd. Ja, vliegen! Ah! Cool, hè? Goedemorgen. Nou, gaan we weer even naar studio 67. Oh, je hoofdman. Jullie wisten niet hè, dat ik ook raste haar had. <laughs> nou goed, um, ik wil deze vlog met jullie afsluiten. Allemaal bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Geef even een duim omhoog. Als jullie deze video leuk vonden, druk even op abonneren hier beneden. En op het belletje om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. Ik ben Michel Romijn en ik uh, sluit deze video met jullie af. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romijn.